Hey, ik ben Thomas van River clean en ik sta hier in het hartje van Brussel. Want ik ga hier straks met Charlotte en Ilia van der Leijzen een 10-minute cleanup doen. De Leize werkt sinds 2019 samen met River Cleanup, een Belgische organisatie die zich inzet voor het opruimen van zwerfvuil in de rivieren en op hun oevers. Want elk jaar komt er namelijk 11 miljard kilogram plastic in onze oceanen en een groot deel komt daar via rivieren. Dit partenariat met River Cleanup up is perfect in onze strategie van durabiliteit. We willen minder plastic, onze emballages zijn met materialen die recyclabel zijn. We gebruiken recyclés in onze emballages om echt circulair te zijn. En in 2019 hebben we 3000 ton plastic van onze emballages de markt -propra. Vele goede stappen, Charlotte. Maar jammer genoeg belandt er ieder jaar nog 3 tot 5 procent van alle plastic in onze rivieren en oceanen. Dit jaar willen we in België 10.000 kilogram plastic opruimen. Dat is heel wat. En daarvoor hebben we jullie hulp nodig. Help de lijzen om het verschil te maken. Houd de kalender van River Cleanup in het oog en schrijf je in voor een van hun toekomstige acties. De eerstvolgende is gepland op 5 juni. Hopelijk zien we je daar.